Kun jij nog een beetje naar achteren of is dat? Uh, nee, dan, dan val ik eruit. Okay. Ja, dus we... Is het begonnen? Ja, we kunnen beginnen. We kunnen beginnen, Ja. Ja, we hebben in principe het tweede blok nu afgerond. En we zouden dus door kunnen stomen naar het derde blok, maar we willen nog wat extra oefeningen doen. En dat leek ons een beter idee om die oefeningen tijdens het practica te behandelen. En niet uh, nog meer voorbeelden tijdens het uh, hoorcollege. Dus dan bedachten we ons uh, dat het misschien wel uh, leuk is om eens uh, meta te gaan. Dus in plaats van uh, concreet binnen uh, in een bewijssysteem uh, te opereren... eens mm -hmm. dus even een stapje terug te doen of, zoals je ons ziet, zitten, even erbij gaan zitten. <laughs> en eens dus ja. even gaan reflecteren over wat we nu eigenlijk zoal aan het doen zijn. Ja. Nou, één, één, één belangrijk aspect is al van wat we aan het doen zijn. Van, uh, en dat is een algemeen uh, uh, meta-overweging over, over een bewijssysteem. Meta betekent dus over iets. Hè? In plaats van in een bewijssysteem ga je redeneren over het bewijssysteem. Ja. ja. Nou, en het belangrijkste uh, in eerste instantie is... Dat wat je kunt afleiden, dat dat natuurlijk ook waar is. Dat, uh, dat zou wel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja. ja. Want wat stel je zou dingen kunnen afleiden die niet waar zijn. Ja. Wat, wat is dan het nut ja. van je bewijssysteem? Ja, precies, ja. Dat is, uh, ja. Nee, dat is een belangrijk. Het is nou natuurlijk wel heel makkelijk om, uh, om dat te vermijden. Dat je dingen kunt afleiden die niet waar zijn. Ja, als je de leeg is. Ja, <laughs> als je geen axioma's hebt en bewijsregels hebt, ja. dan dat is dat heel veilig. Maar yes. ja daar, daar kun je ook niet zoveel bij. Yes. Dan kun je geen verkeerde dingen doen. Maar je kunt ook geen dingen doen. Nee, je kunt ja. eigenlijk niks doen. Ja. Nou, maar in ons bewijssysteem, dat hebben we al laten zien, kunnen we dus dingen afleiden. En nou, hier... daar, daar is ook dan wat je net dus de turnstile noemde. Ja. Hè? Of, ja. Wat is eigenlijk een Nederlands woord daarvoor? Ja, vier dash. V dash. <laughs> Ja. Ik weet niet, nee, dat is. Ik, ik heb geen goed Nederlands woord. Het, laten, we, laten we dit symbool noemen, afleidbaar. Ja, dat is afleidbaar. Ja. En die andere. En dit, dit is uh, waar. Dat waar is. Ja ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus heel abstracto, in abstracto zegt, wat wil je laten zien? Dat geldt voor een willekeurig bewijssysteem, of voor de predicaatlogica, of noem maar op. Uh, dat wat afleidbaar is, dat dat ook uh, waar is. Dat is een minimum uh, vereiste van een bewijssysteem. Ja, dat... Dus, dus dat is een metacorrectheid. Dus dat is de, ja. de correctheid ja, van het ja. bewijssysteem zelf, ja. Ja. waar binnenin ja. we weer correctheidsbeweringen ja. afleiden. Ja. Ja. Het bewijssysteem ja. zelf gaat over de correctheid van, van programma's, maar nu bewijzen we dat het bewijssysteem zelf correct is. Yes. Ja, ja. Ja. Dat je geen uh, verkeerde dingen kan afleiden. Ja. Nou, nu hadden we het over Engels, uh, hoe je dat symbool noemt. Ja, dat heet in het Engels uh, deze eigenschap van bewijsstheem, soundness. Ja, dat klinkt goed. Ja, het klinkt mij altijd zo macrobiologisch. Ja, ja. dat, dat ga je niet vertalen door gezond of zoiets, of gezondheid of zo. Uh, ik, ik kan me nog wel uh, in, in Groningen colleges herinneren van Johan van Benten, die zat dan ook te worstelen met die. Uh, met die, uh, met die begrippen. Maar die zei dat ook altijd. Gewoon, hè. Bijvoorbeeld, uh, dan zeg je ook uh, to, to satisfy iets. Maar er was er een, een of andere student die zei: Ja, hoe kunnen we dit bevredigen? Ja. Ja. <laughs> okay, dus ja. Bepaalde van die Engelse termen kun je dus uh, beter maar niet, uh, maar niet vertalen. Dus ja. We houden het gewoon bij sound. Of je kunt gewoon zeggen correct. Uh, ja, correct. Correct sound in het Engels. Nou ja, je, simpel gezegd die bewering, maar hoe, hoe leid je, hoe bewijs je zelf zo'n bewering? Dat willen we, we willen dat aantonen. Hoe, hoe bewijzen we deze meta-bewering? Ja, ja. Maar ja, hebben we daar dan niet een meta-bewijssysteem voor nodig? Zou je kunnen zeggen, maar we doen dat net zo goed als wiskundigen redeneren dat niet alle bewijzen worden... In, in formele logica is geformaliseerd. Uh, ja. hè, bijvoorbeeld, stelling van Pythagoras doe je ook gewoon uh, op je boerenklompen. Zo doen we dat hier ook op onze boerenklompen. Ja. Maar je zou, je zou eventueel het eventueel kunnen formaliseren. En sterker nog, dat, dat wordt, jij weet alles al, nog meer dan ik. In ja. ieder geval, uh, je hebt er concrete vingeroefening in. Ja. Ja. Om, uh, om uh, bewijssystemen ook inderdaad uh, formeel te. Uh, ...te verifiëren of in die zin te laten zien ja. dat ze correct zijn. Ja. Ja. Daar worden in zekere zin ook uh, dezelfde tools uh, gebruikt, theorem proving tools... ...die, uh, die je gebruikt voor uh, verifiëren van programmacorrectheid programma correctheid zelf. Juist. Ja. Ja. Ja. ja. Wat je zou dan ook jezelf kunnen afvragen... Uh, ...kan ik een computerprogramma schrijven met als input zo'n correctheidsbewering... ...en dat het computerprogramma dan zegt uh, ja... Deze correctheidsbewering is, is waar, ja. is bewijsbaar. Ja. Uh, he, dus dat is, dat is echt dat je op zoek gaat naar, he, kan ik dit automatiseren, of kan ik dit automatiseren? Ja. Of kan ik, als ik bijvoorbeeld een afleiding heb gegeven en dat coderen in een computer, kan ik dan de computer contro laten controleren of die afleiding klopt. Ja. Nou, en, dan, en dan op die manier, he, als je dus het, het bewijssysteem zelf programmeert in een computer, dan kun je je afvragen: is dat computerprogramma dan correct? En zo, en zo kan je dus dat, die, die meta-theoretische uitspraak zelf weer verifiëren. Ja. Door het als een computerprogramma te, te beschouwen. Ja. Maar we gaan het dan nou even op onze uh, boerenklompen met gezond verstand uh, ja. bekijken. Want uh, ja, de interessante vraag is: uh, hoe doe je dat? Hoe bewijs je. ...in ons geval dat een willekeurige afleidbare correctheidsspecificatie inderdaad ook uh, correct is. Ja. Want het probleem is natuurlijk... Uh, ja, ...je kunt niet alle afleidingen bijlangs gaan. Hè? Want je doet hier een bewering over alle mogelijke afleidingen. Ja, dit is, dit is schematisch. P staat voor een willekeurige formule, ja. Ja. assertie. S staat voor ja. een willekeurig programma ja. en Q staat voor een willekeurige assertie. Ja. Dus eigenlijk staat hier... Alle, af, alle conclusies van alle afleidingen zijn waar, ja. dat staat waar, ja. nou ja, dat, dat kun je natuurlijk niet uh, checken voor uh, alle afleidingen, kun je, ja, je kunt niet alle afleidingen bij langs, je kunt ze wel systematisch opzommen, maar je kunt ze nooit allemaal uh, checken, dus je, hebt daar een, uh, je moet daar een, uh, een bewijsprincipe voor hebben. Het bewijsprincipe hier, dat is uh, uh, eigenlijk is dat het tover, uh, toverstafje überhaupt voor dit soort uh, beweringen is, is altijd uh, inductie. Ja. Maar het is niet, niet, een, niet een standaard inductie? Is, uh... Nou ja, niet de uh, standaard uh, inductie over getallen. Hè? Als je iets wil bewijzen over alle getallen, nou ja, dan bewijs je het voor nul en dan neem je het aan dat het voor n geldt. En dan moet je kunnen aantonen dat voor n plus 1 geldt en daarmee heb je bewezen dat het voor alle getallen geldt. Ja, en, en dan als we hier, we hebben hier geen getallen staan. Nee. Uh, dus je zou, je zou het nog allemaal kunnen coderen in getallen en dat inductie over getallen kunnen doen, maar dat is heel veel werk. Ja, maar dan gaat het heel formeel in, ja. in getaltheorie coderen. Ja. Maar er speelt wel een kwantitatief uh, uh, getalsmatig aspect in. Namelijk, je kunt de inductie doen naar de lengte van de afleiding. Ja, ja de, dus de, de lengte van de afleiding, dit is afleidbaar. Ja. Dus dan kun je je voorstellen dat er zo'n heel bewijsboom ja. zit daarop. Ja. En, en wat is dan de lengte? Hoe kan ik dat dan zien van dat bewijsboom? Nou ja, dat, dat kun je ook weer op verschillende manieren meten. Ja. Je kunt natuurlijk het aantal knopen in de bewijsboom. Je kunt uh, in, in termen van proof outlines uh, kun je het aantal asserties of uh, toepassingen van regels. Er uh, zijn verschillende manieren. Maar de, de meeste denk ik abstracto, dat ook abstraheert van... Uh, ...van uh, verschillende formaten, bijvoorbeeld of je een boom hebt of een lijst of zo... Mm -hmm. ...is gewoon het aantal uh, uh, toepassingen van regels. Ja. Ja. Dus je kunt in dit, wat je kunt doen, is proberen dit te lijf te gaan... ...dit te bewijzen met inductie uh, naar de lengte van de afleiding... ...waarbij de lengte van de afleiding gemeten wordt... ...in het uh, aantal uh, regels dat je hebt toegepast... Ja. Nou ja, dan bewijs je dus voor de kortste uh, afleidingen. Ja, dat, dat zijn de axioma's. Dat zijn de axioma's. Ja. Dus dan moeten we gewoon checken of alle axioma's waar zijn. Ja. Nou, dan nemen we een inductiehypothese. Dan gaan we ervan uit dat uh, alle bewijzen uh, met maximaal uh, n uh, toepassen van regels... Uh, dan moeten we dan laten zien dat dan ook alle afleidingen met n plus 1... Dus wat je gaat doen, dan kijk je naar een n plus 1 afleiding. En, en dan kijk je naar alle mogelijke regels die je toegepast hebt. Nou ja, dan weet je dat voor die premissen van die regel, die moeten natuurlijk met een korter aantal n. Dus dan kun je daar de inductiehypothese voor uh, toepassen. Dat de premissen waar zijn. Dus dan moet je bewijzen dat dan de conclusie waar is. Ja. Dus dat betekent, als je even doordenkt, dat betekent... ...dat eigenlijk die hele notie van lengte, inductie naar de lengte van de afleiding... ...helemaal uh, reduceert tot bewijzen dat de axioma's waar zijn, individueel. En vervolgens bewijzen dat voor, voor elke regel, je kijkt gewoon naar elke regel... ...dat als de premissen waar zijn, dat dan de conclusie waar is. Ja, als je, en dat is voldoende om daarna dat hele inductiebewijs te maken. Ja, want als je dat hebt laten zien, dan kun je... Heel eenvoudig, dat is eigenlijk triviaal, met inductie naar de lengte van de afleiding, bewijzen dat alles, alles wat je kunt afleiden waar is. Dus dat is het hele eiereneten, bewijzen dat de axioma's waar zijn en bewijzen dat als de premissen waar zijn, van elke, van elke regel, dat als de premissen waar zijn, dat dan een conclusie waar is. En dat staat hier, dus alle axioma's moet je checken en laten zien dat de bewijsregels wat ik hier noem, uh, waarheid uh, behouden. Ja. Dus als de premisse waar zijn, dan een conclusie waar. Uh, ja, dat, dat gaan we lekker niet doen. <laughs> nee. Nou, ja, misschien kunnen de studenten dat zelf... Ja, we hebben dat tijdens uh, de introductie van de regels, heb ik dat wel geprobeerd ja. om dat ja. informeel uh, te laten zien. Bij ja. elke regel, uh, zo van, uh, nou ja, waarom klopt het? En uh, eigenlijk is het nogal wie dus? Want, Neem nee, nee, maar aan dat de premissen waar zijn, dan kun je inderdaad uh, inzien dat uh, op basis van de structuur van die regel die conclusie waar is. Ja. Maar als je dit zou willen formaliseren, bijvoorbeeld in een theoremprover zoals jij ook uh, gedaan hebt, voor een bepaalde taal, ja, dan moet je natuurlijk ook de notie van waarheid, uh, het ging hier om die, die, die waar, dat oh ja. waarheidssymbool, ja. dat moet je formaliseren. Ja. Kijk, die afleidbaarheid, dat, is, dat, dat kun je als een... Een formele notie wel uh, de definiëren, maar wil je die notie van waarheid formaliseren, ja, dan moet je ook de semantiek van zo'n statement uh, formaliseren. Ja, ja en, wat, en wat dus typisch is, om die, een, een typische metataal waarin je dit kan formaliseren, is bijvoorbeeld verzamelingen leren. Ja, ja. Uh, en dan kan, je, dan kan je bijvoorbeeld de semantiek van een programma zien als een relatie, een formele relatie tussen toestanden. En dan kan je zeggen, oké, okay, wat betekent dan waarheid? Dat is uh, de verzameling van toestanden waarin P waar is. Uh, staan in de relatie tot, hè, de relatie die geïnduceerd ja. wordt door het programma S, tot een andere verzameling van toestanden. En voor al die verzamelingen moet uh, Q gelden. Ja. Dat, uh, maar daar staat in het boek ook uh, meer over, hè, hoe dit, hoe dit ja. geformuleerd kan worden... Maar dat is wel, uh, wel interessant hè, om, om, om, misschien moeten we dat nou niet, maar dat komen we zometeen nog op terug. Laten we wel daarvoor, hoe je namelijk, wat jij uh, introduceert, die notie van de semantiek van zo'n statement als een uh, binaire uh, relatie op uh, de verzameling van toestanden. En dan moet je wel ook, uh, ga je even uit van een formalisatie van de notie van een toestand. Maar dat is simpel, want een toestand is niets anders dan in ons geval een functie van variabelen naar waarde. Nou, dan hebben we twee tal variabelen. simpele variabelen x die wordt gemapt naar een integer of een boolean. En een rt wordt gewoon naar een functie gemapt. En dat is dus een toestand, en dan. Ja, de semantiek is dan een verzameling van dat soort, uh, zeg maar, input-output uh, paren. Ja. En dat maakt een relatie, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar dit is uh, een notie van semantiek die uh, volstaat om uh, soundness van partiële correctheid te bewijzen. Want wil je, want deze uh, semantiek uh, abstraheert, uh, daarin zie je uh, niets van. Uh, ja, dat is een interessante vraag. Zie je daar terminatie of niet? Voor ja. onze taal. Ja, ja dus wat, wat, wat kun je je afvragen? Stel ik heb een programma S, en dat programma S dat termineert niet uh, voor alle toestanden waarin P geldt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb een willekeurige toestand waarin P geldt, en dan weet ik dat als ik S uitvoer, S nooit termineert. Ja, hoe zie je hoe dat? Zie je, hoe, is, hoe staat dat dan in die relatie? Tot welke toestanden. ...staat de begintoestand waar P dan geldt in relatie. Nou, en wat, wat in partiële correctheid dan is... ...is dat er dan geen eindtoestand is. Dus ja. er staat de, de begintoestand staat niet in relatie tot een eindtoestand. Ja, met andere woorden, als, als een programma uh, voor partiële correctheid... ...voor onze simpele taal, als een programma niet termineert... ...in een gegeven begintoestand dan is er voor dat, die begintoestand dus geen input-outputpaar in de semantiek. Maar dat werkt in ons geval, want dan weten we ook dat, uh, dat het programma niet uh, termineert, omdat ons programma, onze programmataal, deterministisch is. Zou die uh, in een niet-deterministische taal, dan hoeft dat niet zo te zijn, kan er best een niet-terminerende berekening zijn... Ja. van de statement vanuit de begintoestand. Maar dan kunnen er wel andere terminerende berekeningen. Ja. Dus dan kun je voor één begintoestand... zijn er verschillende input paren in, in die semantiek. Ja, dus, dus determinisme maar, hier, de, de betekenis daarvan is een eigenschap van de relatie. Een relatie is deterministisch als voor ja. elke begintoestand... Het, hooguit. hooguit één eindtoestand ja. bestaat en niet-determinisme wil zeggen er bestaat een begintoestand waarvoor er mogelijk meerdere, meerdere, ja. meerdere ja. eindtoestanden zijn. Ja. ja, dat is determinisme, niet-determinisme, vertaald er... in input-output. Ja. Ja. Ja. Maar je kunt in het al, heel losjes zeggen ja, dat er meerdere berekeningen zijn. Dus. Maar ja. we hebben if-then-else en while, dat zijn allemaal uh, deterministische uh, controlstructuren. Uh, dat ja. hebben bijvoorbeeld geen... De meest eenvoudige uitbreiding van deze taal met uh, niet-determinisme zou zijn een random assignment. Ja. Dat je zegt uh, bijvoorbeeld uh, dat er x wordt vraagteken. En uh, de executie betekent van nou ja, dat je een, een willekeurige integer waarde toekent aan die variabele x. Ja. Tenmin. Dan heb je een begintoestand, als begintoestand bijvoorbeeld, neem een willekeurige toestand. Ja. En wat is dan zijn eindtoestand? oneindig nou, elke, elke ja. veel. Oomeindig veel. Voor ja. elke waarde die je kunt bedenken, ja. kan je x tot die waarde zetten, ja. ten opzichte van de begintoestand. Ja. Nou, en dan, dan, dan, dan krijg je dus meerdere ja. eindtoestanden. Ja, ja. ja. en dan, uh, ja, dan kan het dus heel goed zijn dat je voor een begintoestand verschillende eindtoestanden hebt, maar tevens voor die begintoestand ook een oneindige berekening. Ja. En dat zie je dus niet af aan die uh, semantiek. Ja. Maar, dus voor onze beperkte taal, uh, volstaat zo'n uh, input-output semantiek uh, wel. Omdat we gewoon voor terminatie kunnen we dan zeggen: van uh, als, uh, begin toest als P waar is in een toestand, dan moet, moet er voor die toestand ja. een input-output uh, -pa input paar in de semantiek van S zijn. Ja. Ja, omdat onze taal deterministisch ja, ja. is. Ja. Maar omdat dat ja. werkt niet voor een uh, niet-deterministische taal. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld zou je zo'n taal, onze taal uh, uitbreiden met zo'n random assignment... ...dan, uh, dan werkt zo'n uh, uh, uh, definitie van totale correctheid uh, niet. En dan moet je eigenlijk een apart symbool uh, introduceren. Bijvoorbeeld uh, divergence, dan zeg je dat voor een... een dan zeg je expliciet voor deze begintoestand heb je niet al mogelijke input, eindtoestanden, maar ook geef je weer met een apart symbool, divergence, dat ja. dat uh, ding de mogelijkheid heeft die statement om te uh, divergeren, dus ja. niet te termineren. Ja, dus dan wordt dan de betekenis, de betekenis van het programma wordt dan uitgebreid. Het is niet meer een relatie tussen toestanden, nee. uh, maar het is een relatie tussen toestanden uh, of... Een speciaal oh ja, je, symbool om de divergentie ja, te markeren. Ja, wat meestal gedaan wordt, is dan dat je, je breidt eigenlijk je verzameling van toestanden uit met een speciaal uh, symbool. En dat symbool staat dan voor uh, uh, nou in dit geval uh, niet terminatie. Maar een ander aspect is wat ook uh, wat wij helemaal van uh, geabstraheerd hebben tot nu toe, en waarschijnlijk ook überhaupt niet gaan behandelen. Maar wat wel essentieel is in programma-correctheid en ook in de praktijk, is uh, uh, uh, uh, niet, niet uh, hoe noem je dat, abnormale terminatie. Ja, ja, failures. Failures. Ja, fouten. Ja, fouten. Ja, falen. Ja, we hebben het nou over semantiek, uh, waarbij we stellen van, dat zijn paren van input-output. Dus de output state is het uh, resultaat van een, een normaal terminerend programma. Maar we weten dat programma's ook kunnen falen. Een ja. exception in Java kunnen ja. genereren, dus ja. abnormaal termineren. Ja, bijvoorbeeld delen door nul. Ja. Ja. Nou, in onze input-output-semantiek zie je dat ook niet. En je zou ook net zo goed als wij uh, uh, deze input-output-semantiek... Uh, in het geval van niet-deterministische talen... moeten we die uitbreiden met een apart symbool, voor hmm. divergence. Maar als we bijvoorbeeld nu weer teruggaan naar onze deterministische uh, uh, taal en naar partiële correctheid kijken... ...en we zouden bijvoorbeeld uh, willen observeren, ook uh, willen meenemen dat het programma faalt... Ja. ...en dus nu hebben we een andere semantiek. Nu zeggen we uh, als die statement S uitgevoerd wordt in begintoestand bij B geldt, dan moet die normaal termineren. Hij mag wel divergeren, ja, dat is goed, ja. maar hij mag niet falen. Ja. Dus divergeren mag, dat is verder prima, maar hij mag niet falen. Ja. Dus ja. om het concreet te houden bijvoorbeeld, stel we zouden zeggen we hebben een interieur expressie en daarin probeer je te delen door nul, ja. dan resulteert dat in een faaltoestand, een ja. speciale toestand die we dan ja. falen noemen. En dan interpreteren we dan de partiële correctheid op zo'n manier dat dat aangeeft uh, het moet normaal termineren of het divergeert. Ja. Maar ja. in ieder geval komt die fout, ja. delen door nul, niet, niet voor. voor ja. Ja. ja, kort gezegd, hij mag niet, uh, niet falen. Ja. En als hij gewoon uh, termineert, hij mag, hij mag vanuit de preconditie P niet falen. En als hij normaal termineert, dan moet uh, Q gelden. Nou, ook als je die... Als je dan, die, en met dit, dit heet trouwens ook, ook wel strong ja, cruis, hè Ja, ja, ja dat ja. is tenminste in de li literatuur ja. zo uh, genoemd. Ja. Nou ja, daar, daar gaan we allemaal niet op in, maar ook daar zou je dan, uh, omdat, om zou je dat observeerbaar moeten maken in de semantiek, uh, door bijvoorbeeld een aparte toestand, zeg, failure mee te nemen. En dan heb je dus niet alleen maar input-output paren van toestanden, mm -hmm. maar dan heb je ook vanuit een begintoestand. Want nu kun je ook niet doen. Natuurlijk, uh, want uh, als ik gewoon weer onze input output semantiek neem, ja, dan kan vanuit een begintoestand, als hij uh, ofwel faalt ofwel divergeert, zou er geen eindtoestand zijn. Ja. En dan kun je dus niet onderscheiden wat het geval is. Ja. Of hij nou faalt of, uh, of hij uh, divergeert. Nou, om, om uit te sluiten, uh, of, dat, of beter gezegd, om dat te onderscheiden, ja, kunnen we een faaltoestand, uh, failure... Ja. Introduceren. Dus als een statement faalt uh, vanuit de begintoestand, nou, dan uh, geven we dat aan door die state als input te nemen, als eerste paar. En het tweede element is dan een speciaal symbool, failure. Ja. En dan zeggen we van, uh, verwilk ik een uh, begintoestand waarin P geldt, uh, mag er niet zo'n faaltoestand in voorkomen. En als er zo'n echte toestand voorkomt in een paar, dan moet Q voorkomen. Uh, Q waar zijn daarvoor? Ja, ja, -ja, ja. Q waar zijn. Ja. Ja. Ja, dus, dus wat dit eigenlijk al aangeeft, is, we hebben nogal, nogal veel keuze in, de, in wat deze ja, ja. Uh, wat, wat, wat de waarheid is. We hebben zo allemaal al drie interpretaties. Ja. Van, van partial correctness, strong ja. partial correctness en total correctness. Ja. Ja. Ja. Ja. En nogmaals, dus, uh, partial correctness en total correctness hebben we nu behandeld. En uh, failure gaan we gaan we niet behandelen, maar dat is toch wel goed om, uh, om te noemen. Dus de vraag, is mijn bewijssysteem sound, is, is het zelf dus afhankelijk van welke interpretatie je ja, kiest? Ja, ja. ja, en daarmee natuurlijk ook van het bewijssysteem, want hoe je die interpretatie kiest, dat uh, vereist natuurlijk uh, aparte bewijsregels. Als we, als we willen uitsluiten dat een uh, statement faalt, dan moeten we uh, uh, bijvoorbeeld de assignment axioma, die gold zowel voor partiële als voor totale correctheid. Maar die geldt nou niet meer voor de stroompartial correctness. Ja, als ik bijvoorbeeld delen door nul. Als je x wordt uh, 1 gedeeld door nul uh, uh. uitvoert, ja, dan, uh, dan kun je... Ja, wij doen, wij zeggen... Ja, wat wij doen in het boek ook, zeg, we zeggen... Uh, we substitueren gewoon uh, in de postconditie uh, x door, 1 gedeelde, door de term 1 gedeeld door En wat is de betekenis van 1 gedeelde 0? Want nou, in het boek zeggen we ook, ja, dat heeft een willekeurige waarde. En welke waarde, dat, dat kennen we niet. Ja. Dus daar kunnen we ook niet echt over redeneren. Je kunt niet uh, zeggen 1 gedeelde 0 is 3. Je kunt niet zeggen 1 gedeelde 0 is 1. Dat weet je allemaal niet. Maar bijvoorbeeld een uitspraak zoals, er bestaat een x, zodat 1 gedeelde 0 gelijk is aan x? Dat is waar. Dat is wel waar, ja. ja. Nee, dat is maar waar. je weet dus, je weet dat er een getal bestaat, ja. x, maar ja. je weet nooit precies... Welke nee, waarde die X nee, dan ik. Nee, weet het in het geheel niet. Het heeft een, heeft een vaste waarde, maar het is ons niet gegeven om te weten welke waarde dat is. Dat is. Ja. Maar dat is, dat, dit is trouwens nog een hele. Nou ja, voor sommigen, voor mij soms eigenlijk af en toe wel een beetje een. Nou, ik zal niet direct zeggen, je beerput, maar. Het, het, het, het, het, het, nou ja, om de, er zijn een hele artikelen over dat weet je ook. We zijn bezig met zo'n artikel. waarin dit ook een rol speelt. die ongedefinieerd zijn van, van expressies. Ja. En. Uh, zo, dus wij in het boek we zeggen van. Uh, nou ja, dat heeft een willekeurige waarde. maar je had daarmee. Uh, uh, nou ja, dan is nog steeds wel de vraag hoe je dan in, in die context dan stroompartial correctness definieert. Ja. Uh, maar oké, okay, daar, daar gaan we niet op in. Maar er zijn ook andere aanpassingen die zeggen van oké, okay, ja, 1 gedeeld 0 is gewoon ongedefinieerd. En dan heb je een derde waarheidswaarde. Niet alleen true en false, maar ook ongedefinieerd. Ja. Maar dat, is, dat de, bedoel ik met Beerput, dat ja. is. Uh, uh, hoe definieer dan uh, als iets waar is en iets is ongedefinieerd is het dan waar of onwaar uh, of dat soort of, of, of ja. ja dus de betekenis dan ook van de logische connectieven ja. die moet je dan ook allemaal opnieuw uh, gaan bedenken dus, uh, je moet de hele ja. propositielogica op de schop uh, gooien ja. Ja. dus uh, het, ja. lijkt een, uh, het lijkt een hele kleine toevoeging maar het, heeft, uh, het is heel disruptief uh, en invasief uh, het ja. gooit de hele boel overhoop daarom ook dat we in dit boek gekozen hebben, Gewoon uh, als een expressie ongedefinieerd is, 1 gedeelde 0, dan heeft het gewoon een willekeurige waarde. Ja, en ja. ja, dan heb je trouwens nog een vraagje daarover, want hoe, je, hoe, hoe komt dit tot stand, hè? soundness? Bijvoorbeeld stel, ik, ik bedenk mijn eigen programmeertaal en ik vraag me dan af, oké, okay, wat zou nou een bewijssysteem zijn om de correctheid van mijn eigen bedachte programmeertaal te kunnen? Uh, bewijzen. Dan, wat kan ik dan als eerst doen? Kan ik dan als eerste de semantiek van mijn programmeertaal bedenken, zodat ik weet wanneer een correctheidsbewering van mijn programmeertaal waar is? Hmm. Of kan ik als eerst bedenken, nou, wat zou een bewijssysteem zijn? En dan daar de bijbehorende semantiek bij bedenken. Nou ah, ja, dat is, dat is dat... een heel interessant punt inderdaad. Kijk, wij hebben, nu heb ik het bewijssysteem het geïntroduceerd. Ja, wel systematisch. Dat wil Je gaat niet uh, willekeurig, uh, maar wat axioma's en bewijsregels. Je volgt de structuur van je programma. Uh, dat is dus al de systematiek. Je kijkt naar uh, hoe redeneer je over assignments. En, uh, en uh, hoe, hoe redeneer je over de diverse manieren van programmaconstructies. Dus dat is al een systematische wijze. Maar er zijn inderdaad ook... Uh, ook zelfs wel uh, een hele onderzoekslijn hoe je uit een uh, formele semantiek ook zo bijna automatisch een logica kunt destilleren. Waarbij je dus ook automatisch uh, hier de soundness uh, krijgt. Ja. Dus ook waarbij de axioma's en de bewijsregels gewoon vanzelf uit de uh, semantische definitie van je programmeertaal verkrijgt. Ja, klopt. Ja, en omgekeerd zou je dat natuurlijk ook kunnen voorstellen. Ik, heb, ik, geef, ik geef de bewijsregels. Welke semantiek is er zodanig dat deze bewijsregels daarvoor sound zijn? Uh, ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Nou ja, dat, dat, dat deden wij ook al, min of meer, met die, uh, die input-output-semantiek. Ja. Want dan uh, gaf ik al aan van... Uh, Input-output relatie werkt met determinisme, maar niet met uh, niet-determinisme. Ja. Dus dan, dan moet je al je, je semantiek aanpassen, zodat dat het matcht uh, met, je, uh, met je bewijsregels. Ja. Maar dit is dus uh, ja, één, uh, één meta-overweging. Dat uh, is natuurlijk een hele belangrijke ook, namelijk dat alles wat je afleidt, dat, dat uh, natuurlijk uh, waar is. Ja. Maar zoals we al eerder gezegd hebben: van, uh, het is niet zo moeilijk om een uh, sound uh, bewijssysteem uh, te ontwerpen. Want een systeem zonder axioma's en bewijsregels is automatisch sound. Maar daar zitten we weinig mee op. Uh, maar dat is een onderwerp, een meta-onderwerp. Iets ingewikkelder onderwerp, maar ook wel in, nog interessanter. Ik wil zeggen, nog interessanter: dat is de volledigheid. Ja. En dan gaan we dan uh, de volgende uh, borrelsessie uh, oh, ja. overhouden. <laughs> ja, ja, ja, nou, ja. Ik, ja, je wilt ook het omgekeerde. Ja. Alles wat waar is, kunnen we ook een willekeurige ware correctheidsformule, die dus die waar is volgens een hele andere sabatiek, of volgens onze intuïtie, dat maakt nou even niet zoveel uit, maar is dat ook al afleidbaar? Ja. Nou, ga er maar tegenaan staan. Dat zou je natuurlijk wel, uh, wel willen, of in ieder geval uh, zou je willen hebben van, uh, als dat niet zo is, ja wat kan ik dan niet afleiden? Ja. Want als je dan... Uh... Maar daar gaan we dan uh, de volgende keer verder op in. Dus, dus stel, stel je hebt een onvolledig bewijssysteem, dan weet je er bestaat een correctheidsbewering, dus preconditie, ja. programma op postconditie. Zodanig dat, het, dat deze, ook al is hij waar, niet kan worden afgeleid. Dus nooit als een conclusie voorkomt van een bewijs. Ja. Ja. Nou ja, dus zitten we zitten wel ja. een beetje in een spagaat, hè? Want uh, of je bewijst dat voor alle ware correctheidsbeweringen uh, er een bewijs bestaat... of je moet dus een tegenvoorbeeld geven. Ja. Uh, ik heb hier een correctheidsbewering, die weet ik, die is waar... ...en ik weet ook dat ik er geen bewijs voor kan leveren. Ook hier, ja. omdat het weer zo'n universele bewering is... Ja, je, je, ...je kunt, het zijn onweinig veel, dus je kunt niet alle correctheidsbeweringen bijlangs... ...en ah, checken uh, of hij waar is. En als hij waar is, uh, dan ga je maar proberen een bewijs te genereren. Ja, dan komen we op, een, op een, nog een derde aspect? Hè? Dat, is, dat is de beslisbaarheid. Ja. Dus we hebben... We... Ja. ja, wat inderdaad we doen. Als je probeert een bewijs te genereren, ja, wanneer kun je concluderen, hey, dit gaat me nooit lukken? Dat kan aan jou liggen. Ja, ja, ja. Dit, dit, ja. Is, dit is natuurlijk een stel, stel, je krijgt een correctheidsbewering. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op je tentamen. Je krijgt een correctheidsbewering. Ja. Nou, dan kan je, dus, wat als nou de vraag is... ...bewijs deze correctheidsbewering correct... ...of geef een tegenvoorbeeld waarom deze correctheidsbewering niet waar is. Mm -hmm. Ja, dat zouden we kunnen vragen. Dat, dat zouden we kunnen vragen. Ja. Maar nu is de beslisbaarheid van het bewijssysteem... ...of de beslisbaarheid van de waarheid van, uh, van deze correctheidsbeweringen... Mm -hmm. ...houdt in dat voor elke correctheidsbewering je altijd Ofwel het ene krijgt, een bewijs, ofwel het andere krijgt. Een tegenvoorbeeld waarom de bewering. Ja, niet dat, zou, is. dat zou dan zou impliceren dat het beslisbaar is, ja. inderdaad. Dat, ja. uh, of een formule uh, waar is of niet. Dat is normaal. Maar dat zijn allemaal uh, issues, inderdaad. Daar komen we dan de volgende keer weer op, op. Gaan we daar op, uh, verder op in? Uh, hoe dit ook samenhangt, inderdaad, met uh, beslisbaarheid en hoe bewijsbaarheid, uh, zelf weer uh, samenhangt met uh, beslisbaarheid, uh, van, van waarheid. Uh, ja. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat gaan we dan de volgende keer uh, doen, en dan, uh, dus in ieder geval de volgende keer ook nog, misschien nog twee keer uh, gaan we verder met deze meta dingen, ik denk nog wel, nog wel twee keer. Mm -hmm. Misschien drie keer en dan, uh, volgen we, dan krijgen we deeltentamen, tweede deeltentamen en dan gaan we verder met het laatste blok, uh, recursie, naar het tweede deeltentamen. Ja. De planning van het tweede deeltentamen, dat uh, zullen we de volgende, volgende, volgende keer wel bekendmaken wanneer dat is. Moet we maar even over nadenken. Oké. Okay. Ja, want dan hangt ook even af van de oefeningen en zo natuurlijk. Precies, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goed, dan. Nou. Ik hoop dat jullie. Uh... Nou, daar, daar zijn de jullie, hè? Oh, ja, ja. <laughs> dat je goed duizelig bent geworden van deze meta overheen. Nou, de, de, de saunders, dat zou nog wel te verteren moeten zijn. Maar, maar het is altijd natuurlijk even wennen om. Uh, om uh, ja, over bepaalde dingen te denken. dan met bepaalde dingen te werken. Dat zijn. Uh, dat zijn natuurlijk twee uh, nogal verschillende uh, mentale attitudes, zo je wilt. Nee. Goed, over en uit. Mooi. Nou, ik ben benieuwd.